Ja! Ziet dat er episch uit of niet? Dit is het almost normal BattleBots tournament. Maar wat is BattleBots nou? BattleBots is strijden tussen twee robots. En degene die als laatste overblijft, die heeft natuurlijk gewonnen. Maar hoe kom ik hier nou op? Nou, heel simpel. Tegenwoordig is het weer te zien op Netflix. Zeker een aanrader, want het is echt heel erg leuk. Maar ik keek het als kleinkind vroeger al heel veel op de televisie. En toen ik erachter kwam dat het weer terug was gekomen... Ja, ik moest er wel wat van doen. Ik kwam erachter dat je minibots kon kopen. En ja, die moest ik hebben. Dit is het BattleBulls toernooi. En laten we kennis maken met de spelers. Ik ben Barend. en ik heb team Minitar. Ik ga sowieso winnen, want de rest is fucking slecht. Minotaur, een van de sterkste bots in het veld. Dit omdat hij super agressief is met de drumspinner voor op de bot. De tactiek die Minotaur meestal aanneemt is er vol ingaan en hopen op zoveel mogelijk schade. Want als de match te lang duurt, kan dit tegenvallen. Dit is Minotaur. Ik ben Noeksy en ik heb Duck als robot en ik ga winnen. Omdat hij zo derp is. Quack, quack, dit is Duck en Duck is de meester van defenses. Duck heeft eigenlijk niet echt een goed wapen, maar omdat hij zo'n goed schild heeft, kan hij de kracht van een offensieve bot tegen ze gebruiken. Dit is Duck. Ik ben Minkel, ik ben samen met Biteforce en ik ga winnen omdat Duck heel slecht is. Byteforce, een van de meest gevreesde bots van het veld. En dit is omdat hij meerdere kampioenschappen heeft gewonnen. Byteforce is laag op de grond waardoor hij moeilijk te raken is. En met zijn enorm grote spinner kan hij iedereen kapot maken. Dit is Byteforce. Dit is mijn BattleBot Blacksmith. Ik ben Henry Aident en ik ben gedwongen om dit te doen. En dit is wat er gebeurde. <laughs> Blacksmith, de hamerrobot. Een heel speciaal wapen. Hiermee slaat Blacksmith de tegenstanders helemaal mee kapot. Gaat het werken? Wij gaan het zien. Dit is Blacksmith. Ik ben Nat Vlees. Ik heb Tombstone bij me. Ik zit al 30 jaar in het vak. Uh, al sinds dat ik 26 ben, uh, ben ik hier al mee bezig. En Hij kan heel goed rondrijden zo, kijk. Mensen zien mij een beetje als de bad guy. Ik doe er alles aan om te winnen. En ook vandaag gaat het mij zeker lukken. Tombstone, de bot met het sterkste wapen van dit veld. Maar met een sterk wapen komt ook een zwakte en dat is de defense. Maar maakt dit uit voor deze bot? Meestal niet. Dit is Tombstone. Ik ben Alissa en ik zit in de Team Witch Doctor en ik ga winnen omdat ik een game ben. Nog <laughs> steeds kijken in die fucking camera. Ja, Witch Doctor, de voodoo-bot. Met een hele bijzondere spinner, namelijk een doodshoofd, maakt die korte metten met zijn tegenstander. Dit is Witch Doctor. Dit is mijn bot, de rotator. En eerst sloop ik de andere met de bos, daarna sloop ik je. Rotator, ja met zijn twee wapens maakt dit een unieke bot Met zijn twee spinners kan hij aan alle tweede kanten nog steeds schade doen En als hij omdraait doet hij het nog steeds Dit is Rotator Hey uh, mijn naam is Thomas, ik ben hier met uh, de, de Ninja Vex paintball autodesk Ik ga iedereen slopen, want ik heb superkrachten. Oké, okay, het is Bronco Fuck. En als laatste hebben we Bronco. En Bronco met zijn flipper is een hele bijzondere bot. Hij kan iedereen zomaar op de kop gooien, maar moet er wel goed onder komen. Dus het blijft altijd spannend. Dit is Bronco. Nu we kennis hebben gemaakt met al onze spelers is het tijd voor de echte matches. We beginnen bij de kwartfinales en de eerste match die gespeeld gaat worden is Puk tegen Minkel. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we. Ladies! Hey! Ben je er klaar voor? Ja! De blauwe vierkant, ben je er klaar voor? Ja! Nee. De match gaat beginnen in 3, 2, 1, go! Oh. Oh. Oh, jongens, zie me gaan! Ik heb verschillende tactieken gebruikt! Oh, oh nee! Bam! Oh, oh, ik ik. Oh. Dit hoe seks werkt? Ja! Oh, oh man! Wat de fuck? Man. Hij oh, heeft er eigen leven gekregen parend! <laughs> oh! We, terecht. We zitten vast! We zitten vast! Ja, jongen, hij is sterk. Oh, dat is een andere platform. Hij beweegt uit zichzelf. Ja. En, ah, hij heeft een eten. Oh, Jongen, oké, en volgens mij staat er nog 1 1 Oh, ja. Oh. ja. Ik sta oh. niet. Wacht, wacht, wacht. Oh, oh. Op. Ja. ja, hij ligt er de hele tijd. Oh, Ik hoor zo van dingen zoals leren ofzo. 9. Ik kan ah. niks. 7, 6, 5. 4. 3, 2, 1. Ja, de over! Ik wil graag het jurylip erbij pakken. Je hebt de match gezien? Nee, ik heb letterlijk niks gezien. Ik stond de hele <lacht> achter leuk te doen. Maar goed, <lacht> ik ben het uh, met jou eens. De dus winnaar maar... van de eerste match is. Minko! Hij zag rij ook gewoon. Hij ging niet eens aan! Gaat... Oh, nee, ah! Wou. Oh, ik heb de laatste woorden. Ik ga nog 6 hier <lacht> Nu de eerste match gespeeld is, gaan we door naar de tweede. Dit is Thomas tegen Larissa. Ja, ja, ja, ja. En we welkom bij de tweede match. Die wordt gespeeld tussen het en de Thomas. Woe, ik het ik niet. Is het Larissa. Woe, woe. Zijn jullie er klaar voor? Nee. Ja. Kut. Ja. Ja. Hij slok oké, kast. De match gaat beginnen in... ...3... ...2... Let's go. En go, de vijf. Ja, toch? Nou, jongens, ik ga ja, naar huis. Nee. GG. Door. Beweeg je nog niet. Nee. Niks. En Thomas heeft de match. Goed! Ja. Larissa. <laughs> nee, dit was sneller dan ik die knockout ging. geent. Zo, ja. Het is thuis! Larissa, wat vind je van je verlies? Dat is niet. Nee, dit is de interview. Ja ook zo kunnen de matches eindigen. Laten we nog één keer kijken naar deze epische move. Ja en ook dit kan gebeuren, een one punch knockout. We gaan nu naar de volgende match en dat is Barend tegen Ryan. Kan je erin maken gast. En de rest. De volgende match. We hebben we hebben fout de blauwe hoek. Uh... Barend! Barend! Barend! Barend! Barend! Stel rode hoek. Ja, die, die, die, uh, <coughs> en Brian En Blauw ja. klaar voor. Oh. Ja! We klaar voor. Ja! Dan gaan we van start! Ja! It's cyber. Wat fuck. fijn! <tie> ja! Je hebt hem, je hebt hem. Ja! 3, Ja! Ja! Ja! Ja! Jij Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! goed Ryan! Oh. Oh. Ja toch Rianne? Ja toch ja, Rianne? Lekker, lekker bezig! Oh. <laughs> Waarom ben ik zo goed in het spel? Er gewoon meer slaan hierop. Oh. Ah. Oh. Ja, hij slaat, Kill hem! Ik, ik zie him. We nee. Nee. Nee. Nee. ik er. We zijn Nee, We als er. We zijn er. We zijn er. We zijn er. Brian, wil je over je, ja, je ja, verlies ja, hebben? Ja, Dit schat, het je een... stoot ja, tegenaan. Oh. Nee nee, dit was, was net stoot ik oh, tegenaan. Ja, is... En na deze spannende match met de winst van Barend... ...is het tijd voor de laatste kwartfinale. Het is Okke tegen Anouk. Is het, oh. gentlemen! Yeah. Dit is alweer de laatste kwartfinale match. Het gaat tussen de rode Sorry. vierkant... ...voor Okke, ook wel. Toonzo. <laughs> en de blauwe <laughs> hoek oh, is het. Suk als Hanoe! Hey, hey, hey, hey. Klaar voor! Nee. Ja! De match gaat beginnen. 1, 3, 2, 1, 1! Nee! Go! Oké, okay, ramp op die armer! Ik snap het niet. Confusion! <laughs> <laughs> oh, wat mijn, oh, dit is mijn oude voorkant! Uh, er wordt nog uh, veel gewacht voordat we echt worden geslagen. Ge ge ge nou. Uh, en de juryleden. Oh! Oh, oh, oh, de... oh wat de is er oh. Waarom gaan die wielen er niet op? De mensen al een minuut aan de rang. Oh, ja! Oh. Ja! Holy uh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. fuck! Noetje doet letterlijk niks! Ik heb er zo hard al oh, gepakt man! Oh. Ja! Uh, hij staat vast! Oh mijn god! Ja. Oh, yes, en hij staat weer los hij kan weer bewegen. Wat gebeurt, het laatste stukje. Het laatste stukje. Gaat het, Anouk lukken. Oh, oh, we oh, zet hem vast. Nou. Anouk, je mag niet langer dan 10 seconden hem zo vast hebben. Je moet hem afrijden. Ja! En hij staat oh, oh, oh, nog. Hij oh, oh. nog. Hij leeft oh. nog. Maar kan hij leeft nog. Wat is het laatste doen? deel? Het laatste. laatste deel. Wat kan er gebeuren? Nu zat Duk vast. Je <laughs> Ik echt computers. 10, 9, oh, 8, 7, 6, 6 5, 5, 4, 4, 4 3, Hey, 1 hoi! Oh, winnaar. En de jury heeft u dan niet besloten. Jou, en de winnaar is Dux. En jij nog zelf ik heb 30 jaar wij. Nou, hij mijn grote. Dit zijn de kleine. Hoe de fu fuck? Ik heb, ik heb, zo vaak tegen de van jou aangeslagen. Maar gaat hoe ga je Hoe je ze kapot krijgt? Ja, dat is de vraag. Dux's defense is supergoed, maar gaat het ook helpen in de volgende match? We gaan eerst kijken naar de eerste halve finale. Het is Thomas tegen Barend. Dames en heren, en de rest welkom bij uh, de volgende matchup. We zitten namelijk in de volgende ronde, waarin Barend zich, uh, zich uh, gaat het opnemen tegen Thomas. Mag ik even zeggen dat als hij nu afgaat, dat het echt heel awkward is? Waarschijnlijk wel. Ja, dat is wel maar goed, leuk. we hebben hier nee, als in de rechtoek ja. ja. In de linkhoek hebben we... <laughs> <laughs> 3, 2, 1 De eerste finalist is bekend. Thomas is door naar de finale. Maar wie wordt de tweede? Dit is de match tussen Minkel en Anouk. Ladies and gentlemen, zijn jullie klaar voor de volgende kwartfinale ronde? Het is hey. in de blauwe hoek! Bikeforce met Minkel! En in de blauwe hoek is het duik met Noem. Happy. nooit meer doen. Dames en heren, de match gaat beginnen in 3. 2- oh, <laughs> Go! Go! En Hey, mensen onderweg. De timer <triumfrimmierige> wordt erbij gepakt. Ik ook. Ik ook. Ik <trio> had right. daar dus naartoe. Anouk je moet nu oh, naar achter. Oh, oh, oh. oh! Het eerste win. deel is er al voorbij, Forst. Gaat dit betekenen dat Duk de finale gaat halen? Oh! Prachtig! Oh, maar. Ja, de achterkant is gepakt. Wat is dat geluid? <güls> Hoi, boys, moeten echt een andere manier zoeken om terug tegen te gaan? Oh, dat aanvallen. Aan de voorkant heeft het op zien. Niet veel dus. Ga er langs. Nee. Hé, wat een dag geef je een tip? Nee, nee, when your no, mom, no, mate. your oh. oh, mom. Oh, oh, hij gaat er een <laughs> Ik zie een scooter oh. achter me. Scooter? <laughs> ja. Dit is echt spannend. bij ja. je ja. erbij wat. Want ik sleep je. Naar de hamer. Niet ja. bij, niet bij. Okay. Oh, nog nee, een nee, halve minuut op de klok. Nee, maar jij probeert. Yes, Kom oh, maar. Is Kom maar! 10, 9, nee, 8, 7, 6, 6, 5, 4, 3, 3 2, 1. match! Oh, dit is ongebeurde! Holy <lacht> oh fuck! Suri-overleg. Deze twee. Ja, ja. Krijg ik denk ik Waar bij jou kapot? Ja, de familie. De winnaar van de tweede kwartfinale. Dit is geworden. Oh, oh. Oh, sorry. De... Oh. Yeah. Oh. Dit was een spannende match, maar wie gaat de finale winnen? Het is uiteindelijk Thomas tegen Anouk. En het is er tijd voor. Het is er tijd voor. Doe even een like hier anders. En vergeet ook niet te abonneren. Hier is de finale van het Battlebots kampioenschap. Ik ruik als een man, dus ik ga niet spelen als een man. Let's Gentlemen, welkom bij de finale. Het waren zware gevechten, nou, goede winsten, ongelekkende winsten. En de winnaar mag zich de BattleBot Koning van 2021 noemen. See, ja, hij zegt echt wel koning en hij is koningin. Thomas, ben jij er klaar voor? Ja. Anouk, ben jij... Zeker. Zeker. Zeker. Zeker. Zeker. De finale match in 3, 2, De, de concentratie is heel hoog, je kan het zien, maar Bronco's is bos kracht, op, oh, oh, Bronco's kracht de de... was een bijna goede flip op Bronco. Ja, Bronco een, roze, een stukje van Bronco af, wordt dit dan de winst dan oh. van de Ja, ik zet hem vast! Oh. Stuk. Oh. Ik kan niet sturen! Oh. Wat is dit? <laughs> dit is kamas! Dit wordt een match van Dux tot nu toe! Alleen Dux staat vast! Duk ja ik spa. zit okay, vast, Ik kan niet sturen! Oh wacht! Oh, daar gaat bijna het volgende oh, oh, Dit is vals mee. Dit is vals Dit is vals Alles kan het gebeuren! Ja. Oh, oh. Ja. Nee, je, ze zit vast te zetten, hè. Pas op, hè. Oh, dat was zo so close. Maar het oh, wordt het de finale voor Leuk. Ah! Jezus, dat is zo lang. Dat lukt dan eigenlijk een keer ah. Dat is een ah. vraag. Ah. Nee. nee, nee, nee, laat me met rust. Ik wil niet verliezen, ik geef zo goed. Nog één minuut oh, nee. op de klok. I'm going in. Monk heeft zo te zien moeite met het bewegen! Ja, ik kan niet sturen man! Ja, oh. nee, ik ben zo ja. irritant! <laughs> Dat is, ja, bij mij geding. Oeh, zet dus is nu toe hoef op Voor de kant van Duk! Maar heeft Duk ook meer Even. leiding? Met... Oh. Hoe we? Oh. Ja, ja, dan? Wat de fuck nou? Nee, nee. Al, op! op 30 Alleen nog achter. de achterkant. De klok. Alles kan nog gebeuren. Nog 20 Pak seconden. Op af. Nee. Nee. Hoe dan? Mag ik? Ik wist niet dat ik kon in camera. Nee, dat kom, wist ik ook niet. Mag ik jullie even? Oh ja. ja. Deze, gentlemen, de finale Komt match er? is gestreden. Het was een heftige strijd. De Battlebots die hebben hun best gedaan. De winnaar van het eerste battlebot tournament 2021 ooit, waarschijnlijk ook voor altijd. Maar de winnaar is geworden. Ja! Oh. Yeah! En dat was alweer de finale match gewonnen door Anouk. Duk is dus de winnaar geworden. Maar wie wordt het de volgende keer? Zou jij mee willen doen? Laat het weten in de reacties. We gaan nog heel even terug naar het veld. Barend, it's up to you now. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Eh, dank jullie wel voor het kijken. Uh, volg ook al deze andere toppers. Ook allemaal even. Ik vond het niet en, leuk. En, en, en deze topper. En deze topper. Hij mag je blurren. Dank jullie wel voor het kijken. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Jeuk aan je kont op de nacht. <totstuk>